Ik laat mijn leerlingen vaak opinieteksten schrijven en dan ben ik eigenlijk toch vaak teleurgesteld door het resultaat. Daarom wil ik vandaag aan de slag gaan samen met mijn collega Nederlands, samen met Bert, en wil ik leerlingen zelf rubriks laten opstellen. In plaats van dat de leerkracht op voorhand met criteria afkomt en zegt van kijk, we gaan een taak schrijven en dit moet het zijn, dat ze daar zelf zouden toekomen. Maar wat voor ons veel belangrijker is, is niet dat eindproduct van die rubriek van wat daar nu precies in staat. Alleen voor mij toch niet alles maar wel, we hebben daarover nagedacht. We hebben ons dat eigen gemaakt. Einddoel is op korte termijn die taak, dat ik betere taken krijg en minder moet zuchten en minder denk, oh shit, hoe moet ik dat nu aanpakken? Maar op lange termijn hoop ik inderdaad vooral dat die leerlingen dat inzicht behouden, dat ze volgend jaar, het jaar daarna, dat die een transfer er zit, ah, zo'n strategie kan ik gebruiken. Uh, vorige week zijn uh, Bert en ik samen uh, in de klas in Zes Humanen geweest om hun um, al een voorbereidende oefening te geven op vandaag. Kom binnen en zet de klas in eilandjes zoals dat je gewoon bent. Ze moesten komen tot een opinietekst op basis van één klein uh, element uit de cursus van uh, cultuurwetenschappen. Een, een, derde van een, A4, um, ja, een derde van een A4 moesten ze vullen uh, met hun eigen opinie. Teksten mogen al boven. Opinieteksten die dat jullie geschreven hebben, ik kom ze ophalen. Ze waren met Lies al bezig met uh, een onderwerp uh, dat ging over België als democratische rechtsstaat. Dus een onderwerp hadden ze al. Ze hadden ook al onderzoek gedaan, dat was dan wel een voordeel. Dus ze hadden al echt achtergrondkennis. Zet die um, in een korte opinietekst, maximum één derde pagina. We moesten dat beperken, ook voor die les zelf. Als dat teksten van een pagina zijn, dan is daar geen tijd genoeg voor. Ja. Dus, uh, er zijn drie tafels, zoals je kan zien. Tafel 1, tafel 2 en tafel 3. Er zijn mensen die gaan zitten en er zijn mensen die gaan staan. Wat is het verschil? Ik ga het even uitleggen. Ik ga het uitleggen aan de hand van tafel 1. Stap... Uh, het eerste blokje van de les nu bestond eruit dat de leerlingen eigenlijk in twee groepen verdeeld werden. Je had de groep van de redacteurs. Jullie gaan dadelijk een aantal van die teksten krijgen. En jullie zijn zeg maar de redactie van de krant die gaat beslissen welke tekst daarvan gepubliceerd gaat worden. er een. Per vier, ongeveer, kregen die een zeven-achtal teksten en moesten zij die teksten lezen. En na het lezen moesten ze onderling discussiëren, praten over welke tekst zou jij publiceren. heb ze alle zeven lezen? Ah ja, want als je eentje niet gelezen hebt, dan weet je toch niet of die goed is of niet. Belangrijk daarbij was dat ze in een discussie daarover dat ze echt letterlijk verwoorden waarom dat ze een bepaalde tekst wel of niet kozen. Dus dat ze ook echt de criteria benoemden. Spreek hardop uit waarom je een tekst goed vindt of niet goed vindt. Waarom die wel? Wat is er mis met die andere? Probeer dat allemaal te verwoorden. Waarom dat belangrijk was, is omdat de tweede groep leerlingen, dat waren de observanten, die stonden rond de tafel met de redacteurs. En die moesten ja. um, luisteren naar wat er gezegd werd, die mochten zelf niet tussenkomen, die moesten zwijgen, die moesten vooral goed luisteren. En um, zij moesten telkens, wanneer ze een criterium hoorden, wanneer ze dus een reden hoorden om iets wel of niet te publiceren, moesten ze daar uh, moesten ze dat kort op schrijven. Ja, maar dan leggen ze niet echt hun, mening, hun argument waarom dan is van ja, ik heb geen bewijs gevolgd. Ja, voilà. Dat is niet de beste manier om iets te bewijzen. Ja. Uh, ik was wel heel trots op mijn leerlingen, dat ze echt wel zagen bij een ander, hey, maar dat mist hier wel. En dat ze dan met woorden komen die, dat, die ik ook heel vaak gebruik. Het is niet concreet genoeg, het is te vaag, uh, argumentatie moet sterker. En dat zijn woorden waar ze zelf heel vaak over zeggen, ja, maar mevrouw, niet concreet genoeg. En wat moet ik nu doen? Wat, hoe los ik dat nu op? Maar dat ze wel al kunnen zien, ergens anders, ah, dit betekent dus niet concreet genoeg. En als ik dan zoiets zou zeggen door een leerling, dan denk ik, yes, komaan, blijven gaan. Ja, want je hebt zo geen concreet voorbeeld van waar dat in uh, was. Wanneer... Maar je leest en je denkt, ah, wat wil dat nu zeggen? Er is nog geen er is niet zo van en dat is van belang van. Ja. Dus je hebt het gevoel, het kan even goed geschrapt worden, want het voegt niks toe aan een tekst. Oeh, sorry. Uh, nou, mevrouw Verheijden gaat denk ik uitleggen wat we nu gaan doen. Ja. Goed, wat uh, maken we nu? We herschikken groepjes. Wacht nog even voordat je verplaatst, want wat gaat je moeten doen? Daarna gaan leerlingen uh, zetten ze in nieuwe groepjes, zodat ze informatie hebben van allerlei kanten, dingen die ze nog niet hebben gehoord misschien. En komen ze tot de tien criteria die maken of dan een tekst gepubliceerd kan worden of niet. Belangrijk wel is wat mevrouw Verheijden zegt, het is een top. Tien. Dus jullie gaan daar ook weer in discussie moeten gaan. Waarom die top, waarom zetten we dit hoger? Bij ons was dat belangrijker, ah, bij ons vonden ze dat niet belangrijk, enzovoort. Dus dat je eigenlijk door samen te, erover te praten, dat je tot een, een goede top komt. Alles om hokjes denken tegen te gaan en je blik weer wijd open op de wereld. Zo, voilà. Met deze schone woorden, kies je tafel uit. Die wissel tussen fase 1 en fase 2 vind ik wel echt belangrijk. Jullie hebben daar nog tien minuten voor. Dat moet dus het lukken. is ten eerste, ze vullen elkaar aan. Op dingen die sommige groepen vergeten zijn en ze confronteren elkaars meningen van. Ja, ik vind een titel wel belangrijk, ik vind dat nu eigenlijk niet belangrijk. Dan moeten ze wel argumenteren waarom het wel of niet belangrijk is. En gaan ze er weer dieper over nadenken. En komen ze weer tot een sterkere eigenaarschap. Autoriteiten van dat zeggen dan. Um, de mening dat niet duidelijk was, dus zo heel zelf geschreven en zo het vragen. Gewoon ja, dus. oh, echt dat teksten niet duidelijk waren. zo niet in logische bomen bestonden. En ook dat ze geen duidelijke antwoord geven op de omgeving. Dus het allerbelangrijkste ja. bij jullie is de antwoord op de Dus Het wat is gewoon eigenlijk wat je hebt gezegd in de video, ja. Toen... Je gaat er helpen voor goede. Ja, ja. Goed dat je er zo over nagedacht hebt. Ah. Oké. Okay. No. Ah, uh, sorry. Je hebt overal redelijk duidelijk erbij geschreven van wat je bedoelt en niet waangedradig bij titel. Wat, da wat je daarmee... Wa wat je daar belangrijk vindt. Aantrekkelijk, Aantrekkelijk. Voilà. Schrijf dat er nog even bij. Dat is voor ons gemakkelijker om te weten wat jullie daar exact mee bedoelen. Goed. Dames en heren. Oh. Jullie bezorgen ons dadelijk jullie top 10 of jullie top 7 of tot hoeveel dat we komen. Wij gaan uh, dadelijk super hard werken in, uh, in jullie ontspannende pauze. Dan er is de speeltijd even hectisch. We zitten even samen en we bekijken wat zijn nu de zes criteria die het meeste voorkomen. Uh, wacht, de dingen die ik dan vaak hoor zijn argumentatie. Uh, geen plagiaat, maar ik ga daarbij schrijven, iets van argumentatie met experts en cijfers. Ik vind eigenlijk wel... Een en bronver-, bronnenvermelden, wat Of plagiaat of bronvermelding, misschien moeten we dat samenpakken. En die zetten we samen, zodat leerlingen daar achteraf uh, rubriks over kunnen ontwerpen. Ja, voor Nederlands, ik zie structuur wel een paar keer terugkomen. Ja. Ik zie ja, juist formeel taalgebruik, maar ook vooral begrijpelijk taalgebruik. Uh, dus Na de speeltijd kwamen ze opnieuw binnen uh, en hebben, hebben we de zes criteria gepresenteerd die we, die we van hen gebruikt hebben. Welke zijn dat precies? Dat zijn uh, argumentatie, nuanceren, taalgebruik... En dan hebben ze gezegd van kijk, elk groepje neemt één criterium, zo de zes groepjes, en gaat daarvan een rubric opstellen. Wanneer is uh, nuanceren, wanneer is dat nu absoluut niet gelukt? Wanneer krijg je nu een 0 op 3 op nuanceren? Wanneer krijg je een 3 op 3 op nuanceren? Waar moet allemaal aan voldoen? Uh, rubrics of rubrieken zijn eigenlijk systemen die niet gewoon een punt geven, die ook niet gewoon zeggen, ah, het is onvoldoende of voldoende, maar die benoemen, die het leerlinggedrag benoemen van wanneer is dat nu onvoldoende. Wat is er precies fout uh, gegaan en wanneer is het heel goed? Welk gedrag heb je dan precies gesteld? Welke criteria voldoet dat precies aan? En dat is soms ook niet makkelijk om die rubrics te maken. Uh, ik steek daar soms veel tijd in. Maar bij moeilijke gevallen begin ik met de 0 en de 3. gewoon. Van echt 0, van dit is echt totaal niet oké. Okay. Dat is meestal heel duidelijk. En die 3, wanneer het perfect is, dat is meestal ook duidelijk. Die, die tussenstappen 1 en 2, dat is iets moeilijker. Maar begin dan met die twee duidelijke en ga daarnaast nadenken. Ja, maar oké, okay, wanneer is het dan net niet net niet goed genoeg en wanneer is het wel goed, maar niet perfect. Ook de titel trekt de lezer aan. Maar, en ook de titel moet over gaan over het onderhouden. Had ik verwacht dat ze een perfecte rubriek konden opstellen? Nee, ik vind dat zelf al super moeilijk. Het is super boeiend om dat ook samen met mijn collega's te doen. Dus dat was ook niet het, het grote doel, dat dat de perfecte rubriek was. Maar wel dat zij inzagen dat dat op basis van criteria is, dat ze daarover leren nadenken, dat ze dat leren zien in een tekst. En ik ik geloof wel dat dat geslaagd is. Nog niet dat ze daarom al allemaal een transfer kunnen maken naar A. Ah, en bij mijn tekst is dat nu zo, maar ze hebben het bij een ander wel al allemaal gezien. En dat vind ik wel uh, geslaagd. Uh, ja. Groepjes die klaar zijn. Luister al even, dames en heren, groepjes die klaar zijn. Je neemt je tablet en je neemt elk individueel een foto van je eigen rubriek En van deze vier groepen zijn al klaar. Dus deze twee nog niet, dus dan moet je nog even wachten om een foto met je tablet te nemen. Maar straks gaat je individueel die zes rubrics uh, nodig hebben. 30 seconden om je foto's te trekken. Ze nemen foto's van de zes rubrieks of ze bekijken dat op wifi in het gedeeld document. En ze evalueren hun eigen tekst. Je krijgt um, allemaal uw eigen tekst terug deze keer. Um, en wat is nu de bedoeling, op basis van, je hebt de foto's genomen, op basis van de rubrics ga je je eigen tekst verbeteren. Um, we hebben dat per twee laten doen, omdat ze dan ook bij elkaar nog tips konden vragen. Of eh, van uw, uw spelfouten heb ik er hier nog gemaakt, kan je dat eens nalezen. Um, en dan zouden ze eigenlijk op die manier moeten komen tot voor hen de, zo perfect mogelijk of de best mogelijke opinietekst die zij zouden kunnen schrijven. Ik denk niet dat ik al ooit zo proces- en feedbackgericht gewerkt heb als dit. Dit ging echt ver daarin. Het is ook een les waar je niet de hele tijd zelf aan het woord bent. De leerlingen zijn aan het werken en je hebt zelf zoveel meer tijd om meer een coach te zijn dan een leerkracht, meer in interactie te gaan persoonlijker feedback geven. En Dat vind ik wel heel, heel sterk aan deze les. Dus um, eigenlijk willen we um, eindigen met um, een beetje van jullie te horen. Allee, wat ik al persoonlijk interessant vind, is in het algemeen feedback op deze les. Was dit nu? Een goede manier om een sterk opiniestuk te schrijven en waarom natuurlijk. Of zeg je van ja, eigenlijk was dat veel gedoe voor niks. Dat kan... voor, de, als, voor mij als leerkracht een nieuwe werkvorm testen. Ik vind dat werkvorm ook pas geslaagd is als a de leerling iets bijgeleerd heeft, maar ook b als de leerling het leuk vond. Want dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Want je leert volgens mij veel meer als je iets leuk vindt. Te interactief. Te interactief, ja. ja. maar wel, dus... mm. ik ben ook ik de Vind ik het zinvol om opnieuw die oefening te doen, dat leerlingen zelf tot rubrieks komen? Uh, ja, maar niet altijd. Uh, vooral willen van de tijdsinvestering. Ja, dat is altijd zo'n stomme afweging gehad als leerkracht te zeggen: dat kan niet, want er is geen tijd. Maar soms is er geen tijd. Dus je zegt van, eigenlijk was het een beetje dom dat we eerst hebben moeten schrijven en pas dan die criteria ja. opgesteld hebben. Nu hebben jullie het eigenlijk zelf moeten doen en er vooral heel hard over moeten nadenken. Terwijl, allee, laten we eerlijk zijn, als ik dat uitdeel, of mevrouw Verheide deelt dat uit, dan kijken jullie daar misschien eens snel naar en dan... En ik vind dat dan frustrerend, omdat je weet in de theorie of, of hoe dat leerlingen leren, dat, dat, dat, dat proces en strategieën aanleren, dat dat is wat dat werkt. Dus ik zou dat één of twee keer op een jaar doen, maar niet voor elke taak.